Ga je bij je hoofd, hè? Ja. Als jij nou hier is, ga je in je lijf lijflijst. Ga hier je eens je dus voelen. Ga hier staan. Ga je eens kijken. Ja, ik hou mijn gedachten er niet bij. Dan zie ik die windmolen. De molen. Ja, nou, maar dat mag je ook zien, hè? Want jij staat hier en dan ga je dus die windmolen zien. Ja. Is dat vet? Geeft dat een goed gevoel of is dat, geeft dat onrust? Of vervelend? Wat voor gevoel geeft dat? Op zich wel een goed gevoel. Ja. Want wat zie je nog al meer als jij hier staat? Of wat voel je? Een dak alweer. Ja, ja. Daar die gele bloemetjes. Ja. Daar die hele boom. Je ziet een soort nou ja, berg, maar het zijn bomen. Maar ja. dan steekt daar één boom uit. Ja. ja. Daar steekt ook weer een boom uit. Ja. Ik zie je daar een huis met oranje dak met moet dan dak? Ja, daar. Niet, niet de meest linker, maar de meest oh, rechter. Oh ja, de meest rechter. Ja, dus dat, ja. En dan dat grote stuk. Ja. En de kentekenplaten. En de wat? Kentekenplaten. Nou kijk, dat heb je nog niet gezien hè? Nee. Dus je ik gaat het zien. Wel. Ik ga andere dingen zien. Ja. Dus eigenlijk, als ik meer van het pad af ga, zie ik meer dingen om me heen. Dus dan weet ik beter wat er om me heen gebeurt, hmm. denk ik. Nee, niet denk ik. Nee. Zie ik meer wat er om me heen gebeurt. Voel je, dat, merk je ook verschil omdat je gaat meer zien? Dus je ziet letterlijk meer dingen. Ik maar... sta nu ook recht op. Ja. <laughs> ik sta recht op. Je mag er zijn. Ja. Wel heel raar om te bedenken dat het zo ver van het pad af is. Yeah dat ik net heel dichtbij bleef, maar weer een stuk comfortabeler voel. Ja, yeah. maar het wil niet zeggen dat je altijd per se heel ver van pad af zit, hè? Ja. Maar het wil alleen zeggen dat jij gewoon even uit die... Daar, als je er heel erg... Je had uit, daar gewoon nog even, een jas ik moet, aan. Ik moet, ik moet even eindelijk even vijfjes even even gaan, gaan. Nee, ja. Gewoon even, ja. Je, gewoon... Wees jij. Ja. <laughs> Wat gebeurt er met je arm? Dat wil niet. Laat het gewoon lekker zijn. Laat het lekker zijn. De beweging dat ik ook nog een soort. Ik ben gewoon multitasken. Ja. Is dat ook een soort van. Een soort fijn dat ik. Net zoals op school. Ik hou mijn aandacht er heel snel bij. Ik heb nu ook een bal, bijvoorbeeld. Ja. Een hele grote bal. En daarmee, tijdens het eten, zit ik op tafel. Ja. En, aan tafel. En dan zit ik ook de hele tijd zo op die bal. En dan zeggen nou, mijn zit nou stil nee Want Ik nee, vind je het echt fijn. Denk, dat ik blijf gewoon ja. zo door. Ja, bounce. Ze dus moet bewegen. Dat vind ik wel heel fijn dat ik dan ja. ook nog een beetje kan bewegen. Ja. Want ik ben niet echt een stilzitter. Dus... Nee, en soms is dat, kan dat ook, voelt dat als, uh, zeg maar, als uh, ongeremdheid of bevrijding. Ja. ja, ja. Dus je mag letterlijk wat ben je aan het loslaten. En dat doet wil om hè? Want als je zo staat, sta je vast eigenlijk. Je zet jezelf helemaal, ja, je voelt los, maar eigenlijk zet jezelf. Zo, als je gewoon in die beweging blijft, ja, een soort... voel je gewoon die energie stromen ja. ja. Ik weet niet, het voelt gewoon een soort ja. fijn. Gewoon lekker doen dan. dan je hoeft er ook heel veel over na te denken. Nee, want het gebeurt een soort automatisch. Oh, daar gaat ook steeds ja. verder de grond in. Maar het gebeurt een soort automatisch. Als ik iets naast me zie, dan beweeg ik er gewoon automatisch aan. Ja. Je, kan, nu, je beweegt het nu, want je kan dat op een uh, onrustige manier. Hè? Dat je alles vasthoudt en maar de behoefte hebt om maar te bewegen, omdat je eigenlijk niet zegt wat je zegt. Dus, uh, wat je... Ja, het is meer een soort... Het, is, het gaat de hele tijd in hetzelfde ritme. Ja. En een soort... Oh nee, helikopter. En Het gaat ook de hele tijd een soort in dezelfde beweging. En dan soms ook even zo, maar... Ja. Ja. Het is dus niet het, heel rustig, maar het is wel. Het is niet onrustig. het is rustgevend. Het, het, het is rustgevend, ja. ja. Het is, en dan is het goed, hè? Want dan zit je eigenlijk in die hele relaxte flow, sta je rechtop en je gewoon. Ja. ja. Ik eet blauws? maar ik weet niet wat het is. Dat, uh, dat, die, witte strook, die witte strook of die blauwe wat erop zit? blauwe blauwe dat daar achter. Achter die mesthoop? Ja. Ja, dat is zo'n uh, veulen staan daar, dus die hebben oh, zo'n... Zo uh, ja. <laughs> en ook het groene daar. Ja. En het water. Oh, er staat dat een Shetlander. Wat zeg je? Zat dat een Nee, dat zijn allemaal IJslandse veulens ook. Oh, zijn allemaal IJslanders. Ja. Oh, gaaf. Schat. En die achterste twee zou kunnen, die, die zijn misschien van, uh... dat zijn andere, dat is, ik denk degene die we nu prominent zijn zien, dat zijn andere paarden denk ik. Hmm. Als ik het zo goed zie, maar goed. <laughs> maar goed, sta even hier lekker. Nou. Ja? Ja. Dus dit is wat jij mag doen gewoon? Gewoon uit de comfortzone gaan en gewoon, ja. ja. Ik en het ook... loslaten. Oh, sorry, ja. wat had je ja, erg Ik ga heel erg uit van de mening van anderen. Ook als iemand tegen me zegt dat het niet goed is, ja. dan denk ik ook automatisch van, oh, het is niet goed. Nee. Ga dan maar weer eens terug dan. Want, dat is wat er... Want dan zit je daar weer, hè? Los van dat pad. Ja. De meningen van anderen, die had je hier ook. Ik krijg gelijk weer een soort druk hier. Ja. Ja. En dat is niet oké. Okay. Ja, hij gaat nu ook daarheen. Ja. <laughs> Dit is niet oké. Okay. Hoi. Hallo. Hey man. Ja, het voelt zo meteen druk, ja. Hoi. Waar wil je heen? Weer terug daar, denk ik. Ga je nee, mee, man? Het is <laughs> wel gek dat hij dan weer naar ons toe komt. Zeg je? Nou, weer grappig dat hij dan weer naar ons toe ja, komt. Wat gebeurt, want jij zei eigenlijk van als ik me openstel, als ik zeg dat ik, dan komt hij naar me toe. Wat gebeurde er daar? Ik voelde me weer meer druk. Oh, dus, dus juist als het minder gaat, komt hij naar me toe. Nee, of... wat had je je daar over gesteld? Minder. Minder? Ofwel, jawel, ja. maar, maar, jawel. Jawel, jawel. Want je ja. voelde druk. Ik voelde druk en ik zei ja. het meteen. Ja. Dus jij zegt wat je denkt. Ja. En hij volgt je. Dat is oké. Okay. Nou. Ik krijg ja. altijd nog zo'n hadden. Een rilling. Het is oké. Okay. Een soort vuurachtig. Ja, mooi hè. Volgens mij is dit het, of niet? Ja. Het is gewoon een beetje uit mijn comfortzone gegaan. Jij mag gewoon jezelf zijn. In alles. En als jij een gekke stap maakt, kijk eens hoe het voelt. Je gaat rechtop staan, je gaat stralen, je gaat dingen zien. En niet vanuit onrust, ik moet dingen zien, maar je gaat dingen zien. Je gaat de wereld zien. Je ja. staat open voor uh, leuke dingen die je uh, met YouTube wil, of whatever. Nou. Of met je zelf wil. Je vriendin.